Hallo, welkom bij deze sessie van Mark Explains. Mark Legt Uit. Vandaag gaat het over event sourcing. Ik breng je een praktische introductie of handleiding van event sourcing in meerdere niveaus. Event sourcing is een architectuurpatroon. Dat gaat over een ander paradigma voor het opslaan van de status van je applicatie. De reguliere manier om de status van een applicatie op te slaan houdt in dat de huidige status van de applicatie direct wordt gewijzigd op gebruikersacties en andere gebeurtenissen. Event sourcing daarentegen houdt in dat de wijzigingen in de status worden vastgelegd in een opeenvolging van gebeurtenissen in plaats van de status dus direct bij te werken. En deze gebeurtenissen kunnen vervolgens worden gebruikt om op elk moment de huidige status van de applicatie te reconstrueren. Dus het is een architectuurpatroon. Maar er komt veel meer bij kijken. En eerst wil ik naar de manier van denken in events, de thinking in events, denken in gebeurtenissen. Wellicht is daar nog een grotere context voor, maar daar zal ik niet al te veel op ingaan. En natuurlijk ook taal van business voordelen, Die zal ik ook kort bespreken. Event Sourcing komt voort uit de Domain Driven Design achtergrond. En met Domain Driven Design streef je naar een ubiquitous language. Een alomtegenwoordige taal. Eén taal voor iedereen. Iedereen in het team heeft hetzelfde begrip van de termen en de werkwoorden en gebruikt deze ene taal voor dezelfde dingen. En als je één taal gebruikt, zul je ook ontdekken dat er verschillende, verschillende termen en werkwoorden zijn... Voor wijzigen in je applicatie, voor de status van je applicatie en ook voor het wijzigen van de status van je applicatie. Die veranderingen, die wijzigingen, dat zijn de gebeurtenissen, die events. En ook die zul je moeten modelleren. Er is zelfs een speciale manier om erachter te komen welke events er allemaal in een systeem zijn of in je taal zijn. En dat wordt eventstorming genoemd. Geen brainstorm, maar een eventstorm. Uiteindelijk is het natuurlijk een architectuurpatroon wat ik uitgebreid zal benoemen en zal bespreken en het heeft implicaties voor je software development. Dit is allemaal al best wel veel, en er zijn verschillende niveaus, verschillende levels in deze mindmap. En eerst wil ik nadenken over het eerste level en begrijpen. Hoe denk je nou in events? Hoe kom je nou, wat is dat nou precies? Hoe zit dat in elkaar? Dat raakt een klein beetje aan Domain Driven Design en Ubiquitous Language, die alomtegenwoordig taal. Maar vooral het begrip krijgen van de manier van denken. Vervolgens uh, zal ik event modeling bespreken en wat daar voorzien tegen zijn of mogelijkheden zijn. Uh, uiteindelijk uh, gaan we dan natuurlijk naar de architectuur en bespreken we ook de softwareontwikkelingsaspecten van event sourcing. Uiteraard komen ook de business benefits, de voordelen voor de business aanbod in een aparte video en raak ik misschien een klein beetje van de greater context en ook eventstorming zal ik even kort noemen. Maar daar zijn al veel goede video's voor beschikbaar op het internet. Dit alles bij elkaar vormen de verschillende levels de verschillende niveaus van deze event sourcing serie die samen een praktische kennismaking of introductie van event sourcing vormen. Bedankt voor het kijken en zie je in de volgende video.